Leuk dat jullie naar deze nieuwe video, mijn neam 5 lspd voor en vandaag ga ik pot met Wim en eh uh, dit is niet Wim, nee, iemand van de DC is geheim, ik weet niet wie het is. Uh, nee, uh, en dit zijn uh, drie andere. En ja, vandaag uh, met deze super dikke beercat of beerkat, uh, beercat is geloof ik. Hè. En die is gemaakt door gewoon Raf. Um, shout-out naar hem. Uh, je naar zijn Discord of waar die ook een shout-out naar wilt hebben in de beschrijving. Anyway, um, ik weet niet of die met iemand anders heeft gemaakt, maar zeker ook een shoutout naar iemand die daaraan heeft meegeholpen, mocht dat het geval zijn. En wat het leuke nou aan dat ding is. Oh, dat is niet het leuke. Dit is het leuke kagetje. Kijk ja. Kijken dan. Hoppakee, laddertje omhoog. Ja toch. Ja boys, doe dat maar eens na. Hoppakee. En zo kunnen we een balkon of zo op. Kijk daar, we gaan het eigenlijk even gewoon voordoen hier. Ik weet eigenlijk niet of de Amigos hier uh, in kunnen stappen, hoeveel plek er uh, voor mijn uh, grote vriendelijke vrienden is. We gaan naar achteren. En ik weet niet waarom we naar achter gaan, maar ik kan niet, uh, kan Ik kan niks. Zo. Amigo's zitten. Laten we zeggen we moeten die beste vrouw daar aanhouden. Nou, het is wat te hoog denk ik. Nou, wel. Kijk. Kijk. kei. Okay. Oep. Ja, keurig. En dan ga ik ze van, pas boom, bam. En dan zo, pas boem bam. En dan zo, oh nee, niet daar weer af. Pas boem bam. Dan pakken we dit ding. En dan pakken we ook gewoon dit ding erbij. Hoppakee. En dan gaan we zo, pas boom, bam. En dan hoppa. Staan blijven, politie. Ja, laat ik klauwen zien. Klauwen laten zien. Niet meewerken, schieten. Ja, klauwen laten zien. Op knieën. Op je knieën. Meewerken. Nou ja, we gaan nog een psych. Ja, keurig. Ik ben aangehouden. Oe, die gaan we on? Ja gek. Oké okay, doen mevrouw, was gezellig. Tot de volgende keer. Joeyoi, doi, doei. Waar zijn mijn collega's? Oh die komen niet toe. Kom hier. Dat ding dat gaat niet meer omlaag. Ja, keurig. Hey, en bestaat dat ding echt, ik geloof het wel. En anders uh, bestaat hij uh, niet echt en uh, is er dus nog een supergoed voertuig. Zo, sla maar een raampje maar in hoor. Ik wist er een, hè. Zit hij nog steeds achterin? Nou, misschien zijn we met z'n drie, misschien zijn we met z'n vier, ik weet niet. Wat ik wel weet is we gaan een drugs aanhouden. En is dat nou echt de taak van de DZ en laat staan helemaal met een uh, beercat? Nee! Dat is het niet, maar is het wel leuk om hiermee op te nemen? Ja, dat is het zeker. dat doe ik het snel. Dat is het zeker wel. Gaan we dat ding aanrijden? Ja, misschien wel. We moeten we wel een beetje rekening mee houden dat we nu een soort van zijn. Dat steekt iets vooruit. Oh, ik kom er mee af. Dat is een geinigje, dan ziet hij de gozer.. Uh... En deze beerket op hem afrijden. Hé hey, wat is dit nou jong, cabrio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Keurig, keurig. Oh, oh, oh. Yes, kei wat hier. Overheid betaald schade. Ik zie hem in een lijkwagen. Ga je dat weer krijgen? Uh. Maar dat is ook wel logisch, want de. Het, de, het busje Speedo, dat is een standaard GTA busje, dat is echt zo'n drugsdealersbusje. busje. En die heb ik vervangen voor uh, de lijkwagen. Dus uh, het is niet heel onlogisch dat er uh, continu bij die meldingen lijkwagen rijdt. Nou, het is natuurlijk wel dat je met een vrachtwagen zit te achtervolgen. Hè? Dus nou, Hij gaat er wel vandoor. Oh we hebben trouwens ook een stop erop. Kijk daar. Zie je? Daar. Gekkie. Weet je, ik deze als je aan heb hè vriend? Met een beercat. denk dat best wel snel gaat. Okay, we hebben een achtervolging. Ik vind maar even that ook wat noten erop erbij. Echoing is um, South Rockford Drive. Copy that dispatch. Animals on the loose. Dispatch, we have the suspect in sight. En ja, dan gaan we wel heel snel. Ze zijn gewoon gelukt. Oh, ze zijn gewoon gelukt. Nou toch niet. Oh toch wel. Ja toch niet. Nou toch wel. Nou, toch niet. You can run, but you can't hide. Dat dacht ik toch. Hallo? Oh, daar is het. Wacht even nou. Denk ik dat ook al Er zijn geen eenheden meer nodig. Met de L toch? I. O. Het kwam wel net een beeld. Ja, oké. Okay. Oké, okay, doei. Attention, all units Ooh. We hebben een suspect on the run in oh. Pacific Bluff Nee, die gaan we niet. Te Oeh. Jawel. Oeh, we gaan een huis binnenvallen, gek. Ja, nice. Let's go, boys. En ik ken dat huis. Ik ga hier de achterzijde, zo naar binnen, en dan zet ik daar mijn laddertje neer. Oh, wacht. Jullie zitten achteren nog niet natuurlijk. Wel, even deze melding netjes afronden of uh, er wel een Alexian transport heeft laten komen. Als een klein kind rij ik op dat huis af, weten dat we daar een uh, zieke inval gaan doen. Ja, we flashbangs eigenlijk. Die heb ik ook al zijn er neer de flashbanks normaal gaan dit soort uh, invallen Hè, die persoon die wordt gezorgd voor blijkbaar iets ernstigs want wij worden opgeroepen of ik maak er iets ernstigs van omdat ik er graag heen wil gebeurt dat natuurlijk om 4 uh, uur nachts ofzo, als zo iemand waarschijnlijk in zijn bed ligt. Maar goed, nu doen we het lekker om 1 uh, uur s middags ofzo. was een uh, slecht ingeschat bochtje. Maar de bedoeling was goed. Het nadeel is een beetje dat um, dat weet ik ook al. Dat wist ik al vanaf het begin. Dat deze woning, dat je die niet zomaar kunt betreden. Je moet waarschijnlijk via zo'n klein uh, uh, yeah. ja, dingetje moet je dan naar binnen en dan spant hij je in een woning. Het is niet dat je direct de woning in kunt lopen. Zie je, dat is namelijk dit huis hier. En je ziet niks bij die ramen. De dames en heren, kijk uit Zat voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. En Die gaat rennen hè. Die weet dat we er zijn want die loopt te rennen, ook oh, kan ik dat officieel niet zien. Ja. Hoe wil je een beercat kapot maken? Dan denk je alles gehad, hebben alles te kunnen. Dan zit... Oh my god, zet je jezelf vast, heb je even. Uh... Wat je doet. Hoe gaan we dit oplossen? Dit gaan we niet kunnen oplossen. Heren! Inval, inval. Oh sorry, daar kwam bloed uit. Ja, hun hebben hem gezien. Spring nou meneer de DSI. Ik moet hier dan gewoon aanbellen. Denk dan. Kijk hem dan. Kijk hem dan. Vuurwapen op me richt Kan het zijn? Jee! <lacht> zien. En daar zijn ze. Hallo. Stoppen Stop Wat wil je nou doen? You little dick. Police, stop dan, ja, Hij heeft ze niet over, hè? Deze, deze, deze. Oeh, dat was close. CD. Don't make me shoot you. You piece of crap. What for now? Stop! Stop. Police! They're coming out now. Oh, ook zo. Police! Kan staan echt letterlijk. the E de E drukken en arrestpunt. Zeg eens proberen. Hij schiet ook gewoon niet hè. Ik krijg je. Even naar You're under arrest, you piece nee, of niet crap. mijn collega. You shit. Nee, stop nou wat bijna allemaal aan het doen. Nou, dit gaat helemaal fout. <tosses> <tosses> Hij wil niet <tosses> <troas. I tosses> <will not tosses> meewerken aan controles. Oh, ik <tosses> ben beschoten. Uh? Nou, dat was de beste inval Zo, back in action. Daar zijn we weer. En we gaan uh, even kijken wat we nog gaan meemaken. Ja, die melding was een beetje vaag. Want ja, jullie zagen het uiteraard. Maar ik kon hem gewoon niet aanhouden ofzo. Ik was uh, inmiddels bezig met mijn collega's aan te houden. In plaats van uh, die man. Ja, dat is geen melding voor ons. De um, stad was wel een beetje jammer. De beercat zat ook vast. Maar ik moest ook daar vandoor. Ik had... Uh, ik weet niet meer wanneer ik het erop had opgenomen dus in ieder geval een paar dagen later dus een weekend aan voorbij gaan maar in ieder geval ik moest weg dus ik moest sowieso ook stoppen maar goed die melding was dus uh, leuk ook wel een melding voor de Daisy maar uh, hij pakte wat minder goed uit We've got at the... Dit is wel iets voor ons natuurlijk. We gaan naderen. Ik weet dan niet of deze dit normaal met schild doet of met zwaardere wapens. Ik denk ja, met zwaardere wapens. Dan moeten we even... Effe... Nog semi-auto moeten we hebben. Zo. Daar ligt al één gewonden, één slachtoffer. Nee, ik ga wel met schildje. Hun pakken maar die zware wapens, ook al doen ze dat niet, maar... Roger that. We're on Politie. Our way. Mag ik zelf comba. Ik weet niet wie de daders zijn. Nee, met die collega? Nee. Of ammo. Hmm. Romeo. Heb ik zijn gas. Ja, die heb ik tja-pauw, What the? We gaan naderen, laten wapens vallen! Ja, ik kan zo niet naar binnen. Het is weer een standoff zoals net in, de, in dat huis. We hebben wel een collega gewond. Stoppen! Ja oké, okay, nu raken we gewond. We hebben dat gas een beetje verkeerd gegooid, we gaan er nog in gooien. Maar dan naar achteren. Nee! Oh wacht, er staat nog een slachtoffer. Dat is niet zo mooi. Of in ieder geval een onschuldige burger. En klauwen in. Hoeveel zijn het? Het zijn er drie hè? Wie schoot daar? Waarom schieten we? Oké. Okay. Nee, nu heb ik die vrouw geraakt. Oh my god, dat zijn echt de slechtste dingen die je ziet. Collega. We gaan naar binnen. Wapens laten vallen. Staan blijven. Mevrouw, weg hier. Ook, weg hier. Oh, wacht, oh shit. On we zijn nog iemand kwijt. Ah. Waar is mijn beerkat heen? Heeft u mijn beerkat gehad? Wayo. Ga er achteraan, boys. Uitstappen. Well. Oh you know we gaan <laughs> <laughs> naderen. Zo, dat was met inzetje wel, maar we zijn als Beercutt uh, kwijt boys. Zien we hem ergens rijden? Nee, oké. Okay. Nou, we gaan even terug. Het was we echt perfecte DC inzet. Dit uh, is volgens de boekjes gegaan. <coughs> Hier hebben we dus uh, onschuldige slachtoffers. Ambulance, assistance required in en schuldige slachtoffers. Nou ah, die vrouw die uh, Had er niks mee te maken, maar doe ik wel even. Effe... Right. Yeah. Weet je wat grappig is? Misschien hoort ze er wel bij, right. ja. dat weten wij natuurlijk niet. Maar ik had haar neergeschoten. Ze bloedt. Ze bloedt, hè? Ja, ze bloed. Die kiept zo om, denk ik. Zie je? Dat is wel geinig, om te zien. De kans is dan wezen dat ze dadelijk in elkaar stort. Omdat ze bloed verliest. Omdat ze dus is beschoten door mij. En dat heb ik weggedaan. Per bon, dat... <laughs> Maar ja, hè. Maar je weet wat je owners kunnen doen met die beercat. Wacht, wie ben jij? Kun jij het pand verlaten? Wauw, hold up! Dat is wegje. Go on! Dat is een uh, PD-vriend. Uh, uh, wat je ook niet zou kunnen doen, maar dat zouden ze niet hier doen. Met die PR kan naar binnen rijden. Soort van. En wat je dan zou doen is de um, uh, deur eruit rijden. En dan denk je van wat the fuck gebeurt hier. En dan uh, met schild en een ander team rent dan naar binnen. Heb ik eens gezien. Niet bij een overval. Maar... Um, bij een gebouw of bij een woning reden ze een keer, dat was de laatste video van, november 2020 of zo bij uh, landelijke eenheid, uh, de is moet je mij hebben. Bij landelijke eenheid kanaal politie landelijke eenheid, daar zag ik dat ze met zo'n beercat zo'n woning binnenreden en dan uh, gingen ze daarna naar binnen. Allemaal op het gemakje. Maar dat was wel gaar om te zien. Wat ik hier alvast ga doen, is een uh, lijkschouwen vragen. Zo. Dan gaan we gaan weer een in spannen En dan gaan mijn collega's alvast vragen. En dan wordt het hier allemaal verder opgelost. Dan horen we wel als we aan het rijden zijn er een paar foto's die worden gemaakt van iedereen die het niet heeft gered. Maar goed, dat. Uh... Dat hoort er maar even bij. Dus we gaan uh, met z'n drieën verder. Report. We've got a disturbance. Oh dat is all units. We have Strabbeer. a suspect on the run ja, in uh, Strawberry. Ja, toch nee. weer een woning binnenvallen. En nu gaan we dat echt goed doen, dames en heren. Ik heb geleerd van mijn fouten. Maar dit is geloof ik de woning van Franklin. Toch? Nee. Ja, ja. En dan kun je zo naar binnen. Dat hoef je niet. Ah denk ik. Dat hoef je in principe niet. Hoe um, te doen? Uh, via zo'n animatiemenu naar binnen. Denk ik. Waarom hebben we geen proximity mines? Dan gaan we die deur opblazen en dan naar binnen. Sticky bomb? Nee, ja, sticky bomb. Proximity mine uh, gaat uh, automatisch af. Dus hebben, Bij beweging, dus daar heb je nog niks aan. Want dan uh, moet je die deur laten bewegen. Of iemand moet er langs lopen. En dan, ja, dat is natuurlijk gevaarlijk. Kijk, iedereen is dood. Shot by rifle, dat is mijn collega. Ja, dat dacht ik al. En de rest is shot by handgun. Dat is allemaal door mij. Wacht wat? Oh daar heeft één iemand het overleefd zitten. Want ik had de 3 drie. En er waren drie daders en één collega. Dan dus zou één iemand het moeten hebben overleefd. We die woning naderen. Dat doen we rustig. Dan zie je. dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Maar kijken we nu via een raampje of via dingen waar we door kunnen kijken, of er al iemand in de woning is. Kijk eens naar achteren, hoe laat ik dat ding al weer ontploffen? Naar achteren, boys. Naar achteren. G geloof ik, hè. Kaboomba. Deur is vast wel open. Politie, politie. Maak dat bekend. Politie. Laat de wapen vallen. Laat vallen. Laat vallen. LSPD, don't move a muscle. Laat vallen of er wordt geschoten. Geen gehoor. LSPD, don't make me shoot you. Nogmaals, wordt geschoten. Waarom kan ik ze iemand niet aanhouden? Kijk dan. Oké, die schiet hij wel How terug. Dat we doen. Doen. moeten we niet hebben. Stop nou. Kijk, ik kan de E indrukken wat ik wil, maar... Stop. Police! Er is dus geen andere optie ofzo. Oké, okay. oh wacht, we hebben de rest van het huis niet gebreached. Die deur is mijn collega al naar binnen geloof ik. Hier is niemand. Hier zit gewoon geen deur. Oh, ja, wel. Achter de deur, hallo. Mm, clear. Oké. Okay. En deze deur hadden jullie vast zo gedaan. Toch? Ja, toch. Oké. Okay. Weet je, ik kon best die deur, uh, of die, die bom op die deur gooien, maar wat je dan krijgt is dat, uh, ja, een beetje onlogisch, want dan, kijk, die deur is dan dicht. en doe je zo. Oh, dat werkt perfect. Ik dacht dat die deur dan lopen ging. Kom boys, het is klaar hier. Terug naar onze beercat. We've got a suspicious person in Los Santos International Airport. Is de boom weg? Ja, de boom is weg. All units, we've got an ambulance request in need. Mountain. Units Mag respond je niet race. Zullen we nou even kijken of we een melding kunnen krijgen die... Echt bedoeld 415 Wat is dat echt we echt die beerket kunnen inzetten? Nou wacht, ik zei uh, le lekker te wachten, maar stangen geparkeerd We hebben een 415 in Davis Units respond Code 2. Nou, deze ga ik wel naartoe. We zijn even het QRT. Er wordt een uh, bedreiging met een mes gedaan of uh, daadwerkelijk wordt er gestoken met een mes. Hier is al gestoken. Staan blijven. Staan blijven. Dispatch, we got eyes on the target. To Het is verdomd moeilijk eigenlijk dat schieten zonder dat stippie. Staan blijven. Stoppen, stoppen, stoppen, stoppen, stoppen. Ligt het nou aan mij of kan ik zo iemand gewoon niet aanhouden? Ik wil het zeggen. Er komt een tram aan hè? Oh nee. Oh! Oh. <laughs> sorry. Ja sorry, zijn eigen schuld. Maar ja, ik richt in het wapen. Of ik keek of er een tram aan kwam en dan stopt de animatie voor het uh, arresteren. Nou ja, toeschot ik. Hé, hey, goed, ik vind het goed geweest voor vandaag. Ik ga bedanken voor het kijken. of jullie een leuke video vonden. Ik zie hem graag een paar dagen bij een nieuwe video wat dat gaat zijn. Uh, geen idee. Ik lekker anderwets even noodhulp, denk ik. Um. Maar jullie gaan meemaken. Ik denk dat mijn collega wordt aangereden door een tram, maar nee, is niet. Tot de volgende keer. Joujou.